daar zijn we dan met een nieuwe editie van Finding a better way to live. We zijn vandaag onderweg naar Lent bij Nijmegen, op de fiets, heel duurzaam. Want daar zit stichting Iwan en die bouwen met strobalen. En we zijn benieuwd hoe dat eruit ziet en dan gaan we jullie laten zien. Strobal, strobal, we stapelen ze op elkaar. Strobal, strobal, we stapelen ze allemaal. Strobaal, strobaal, werken aan een ideaal. Strobaal, strobaal, we stapelen ze allemaal. Na ons fietstochtje zijn we aangekomen in Lent en ik sta hier naast Arne. Arne, wat fijn dat we hier vandaag mogen komen. Welkom in Stamse Ja, Toen we hier aankwamen hadden we allebei echt zoiets van, wow, wat is het hier mooi. Wat maakt het ons nieuwsgierig naar hoe dingen hier werken en wat er allemaal te zien is. Het is eigenlijk begonnen met de... Een klein clubje van mensen, en die hebben eigenlijk echt tot de basis bepaald, de, de, de kernwaarden. Ja. Dus van duurzaamheid en sociaal en openheid. En toen het echt wat concreter werd, toen zijn ze, uh, hebben ze een oproep gedaan voor mensen die zich aan konden melden om mee te doen. Vrijwel iedereen die er nu woont, heeft er echt mee gebouwd. Het is het grootste strogebouw van Nederland. Naast de 50 mensen die hier wonen, hebben er nog wel minstens 200 of 250 uh, vrijwilligers meegewerkt aan het project. Zo, dat is heel Ja, hard. en dan hadden we hele leuke uh, ploegen die continu eigenlijk met een uh, plek bezig waren. Eerst met stroven en daarna met leem afstrijken. Dit is een soort dus uitsnedertje uit uh, onze muren. Houten staanders. Dus is er eigenlijk een houten skelet gebouwd met grote vakken waar dan de stroopbalen ingezet kunnen worden. Met ja. leem komt daar dan op. En, uh, en dan is dat, uh, dat blijft gewoon goed. jaren, Jarenlang. Pand is zo goed, is dus helemaal circulair. Al die materialen eh, zijn gewoon onbehandelde natuurmaterialen, dus die kun je dan ook opnieuw gebruiken. Het heeft dus ook een hele goede ademende ja. kwaliteit, ja. zowel die muur als de stro, en dat geeft ook een heel fijn binnenklimaat. Waarom is dan niet half Nederland zo gebouwd? Nou, kijk, je ziet ook wel, zo'n muur is best wel dik, Het neemt ook wel flink wat ruimte in beslag. En voor de rest is het dus ook gewoon, het is niet ja, het is geen prefab materiaal. Het is wel arbeidsintensief, maar omdat we dat zelf hebben gedaan en met zoveel vrijwilligers, is dat goed te doen. Sociale woningbouw is het. Uh, nou, de woningcorporatie heeft dus een bouwbudget daarvoor gegeven, maar het is voor gewoon voor reguliere sociale woningbouw. En daar wordt normaal van die kleine flatjes mee gebouwd. Met dat geld hebben we hier ook met hetzelfde budget alles moeten bouwen. Dus dat is wel een enorm puzzel. Maar er komen dus ook heel veel overheden, gemeentes, woningbouwverenigingen. Waar gaan we eigenlijk heen? Waar jij heen wil? Wat wil je zien? Wat zal ik eens laten zien? Wat is jullie leukste duurzame foefje? Nou, hier zijn we bij ons riet. Moet je zien hoe hoog het is. Dat groeit... En dat groeit als een malle. Dat groeit echt met, soms wel met 10 centimeter per dag. Het gaat echt uh, heel hard. Het, uh, het werk gebeurt vooral daar tussen de wortels van het riet. Daar gedijen je de bacteriën en zo die het vuile werk doen. Die breken dus het vuile water af. En dan onderuit komt het water dan schoon weer en wordt in andere putten in onze tuin weer opgevangen. Is het ook echt jullie poep en plas die hier in komt? Ja, de poep en plas en uh, de afwas en alles. Dus als je die put open doet, dan is dat een beetje minder prettig? Ja, wil je dat doen? Laten we dat eens doen. Nee, Vanda? ik heb er geen zin in. <laughs> maar als het hier dus uitkomt, dan is het in principe dus... Dan... Zeg jij, ja. oké okay om te drinken? De rietfilter specialist, die heeft voor onze neus uh, uh, een glaasje opgedronken. Hey, en die komt hier regelmatig... zaten ooit onze uitwerpselen ja. in. Die komt nog regelmatig terug en die ja. ziet er altijd heel gezond uit. Als je hier op de daken kijkt, dan uh, zie je dat het voor een heel groot gedeelte helemaal vol ligt met zonnecellen. Daarmee hebben we in het eerste jaar 89% van onze eigen oh. energiebehoeften oh. gedekt. Wow. We zijn dus niet op het gasnet aangesloten. Dus jullie koken op inductie of elektrisch en dan Precies. heb je alsnog 89% van je elektriciteit ja. uit zonnecellen. Ja. Maar als jullie geen gasaansluiting hebben dan, uh, en het wordt winters koud? Ja. Als het winters koud gaat worden, dan gaat onze kachel aan. <laughs> onze pelletkachel. We hm? hebben één kachel dus voor het hele complex. Yes, We zijn hier in de Kleine Wiel, dit is onze gemeenschapsruimte, dus, uh, ja dit, dit is de plek waar wij uh, vergaderen, maar het is nog veel meer. Oh. Ja, er kan muziek gemaakt worden er kan muziek gemaakt worden, theater, gejogaat, er kan gedanst worden, theatervoorstellingen, zorgen. Strobal, stroobal, stapelen ze op elkaar. Op elkaar. <laughs> nog een keer. Yeah. Strobal, stroobal, stapelen ze op elkaar. Strobal, stroobal, stapelen, stapelen ze op elkaar. En als jullie nou meer van dit soort filmpjes willen zien, volg ons dan op ons YouTube kanaal Finding a Better Way to Live. Of onze Facebook page. Wij gaan nog even muziek maken hier, hè. Ja. En dan zeggen wij alvast, tot de volgende keer en doei! doei.